En leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over Homey Energy. Homey Energy is een nieuwe functie die Atom vanaf vandaag heeft gelanceerd. En je kan deze gebruiken door de Homey te updaten naar versie 3.0. En uh, het is ook even belangrijk om je app op de telefoon eventjes te updaten. En die moet ook uh, minimaal uh, versie 3.0 of hoger zijn. Oké. Okay. Uh, laten we snel naar de app toe gaan zodat ik even kan laten zien uh, wat er nieuw is en hoe je het kan gebruiken. Oké, okay, we zijn nu uh, in de Homey app en uh, zoals je kan zien is er aan de onderkant een tabbladje bijgekomen en dat is Energy. Als je daarop tikt dan krijg je het nieuwe tabblad te zien. <coughs> in uh, de bovenkant zie je een grote ring. Aan de bovenkant van de streep zie je het wattage uh, van de zone die het meeste verbruikt. Dus in dit geval is mijn keuken, daar wordt het meeste aan energie verbruikt. Aan de onderkant van de streep zie je uh, het totale verbruik. En uh, als je nou iets naar beneden scrolt. En we gaan eventjes kijken, nou de keuken, daar wordt 47 watt verbruikt. Dan zou ik graag willen weten wat dat is. En nu zien we weer die grote rode ring. Nu zie je aan de bovenkant het apparaat wat het meeste aan uh, uh, watts verbruikt. En aan de onderkant zie je het totale verbruik van die zone. Nu zie je dat de vaatwasser die staat aan. En die verbruikt 43 watt. En uh, de ledlamp onder mijn vaatwasser die staat aan. Uh, dus zo kan je dus zien wat het uh, uh, meeste wordt verbruikt in die zone. Dan zou ik ook graag willen zien wat de vaatwasser heeft gedaan. Als je dan op de vaatwasser tikt, dan zie je een soort uh, tijdlijntje van uh, wat de uh, vaatwasser aan energieverbruik heeft gehad. <coughs> dus dat kan je dan een beetje mooi in de gaten houden. En ik zou hem ook nu uh, de vaatwasser aan of uit kunnen zetten. Dan gaan we eventjes terug... <coughs> Nu uh, zie je, uh, als je naar beneden scrolt, kan je alle apparaten zien uh, die je op Homey hebt aangesloten. Nu zie je nog heel veel streepjes daarachter staan. En dat komt uh, deels omdat niet alle apparaten, die kunnen natuurlijk energie meten. Maar het kan ook komen omdat uh, misschien de app nog niet geüpdate is voor op Homey. Dus als je bijvoorbeeld Philips' U lampen hebt, dan kan het zijn dat die nu geen energie meten. En uh, of geen energie aangeven, omdat die app misschien nog niet geüpdate is. Ik weet niet zeker of uh, Philips Hue lampen dat kunnen. Maar uh, ja, het kan dus aan de app liggen. Maar het kan ook zijn dat die functie gewoon niet op het apparaat beschikbaar is. Mocht het nou wel uh, zo zijn, dan kan je dus uh, kijken. Ik ook weer even kijken heb ik hier een apparaat. Nee. De Homey zelf, die kan het wel. En uh, ja, ik zie dat mijn Homey uh, 5,2 Watt verbruikt. Nu uh, staat de lettering aan. Als dus de lettering uit is het natuurlijk ietsje minder. En ja, deze lijn is natuurlijk helemaal uh, netjes uh, recht. <coughs> dus daar uh, kan je dus eventueel zien wat het apparaat verbruikt. Nu zie je hier aan de bovenkant zie je ook nog een uh, batterijtje staan. En als je daar op tikt... Dan krijg je alle batterijgevoelde apparaten die je hebt aangesloten op Home. En zo kan je dus in de gaten houden hoe vol de batterij nog van het apparaat is. Als je bij het apparaat zelf kijkt zie je soms ook nog staan 1 cr 2032 en dat is het type batterij. Dus mocht de batterij nou bijna leeg zijn dan kan je dus kijken hoeveel batterijen er in dat apparaat zitten en welk type dat is. Zodat je makkelijk een nieuwe batterij kan bestellen. Uh, ja, dat is eigenlijk uh, Homey uh, Energy. Mocht je daar nou nog vragen over hebben, laat ze even achter hieronder in de reacties. En dan uh, zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.